Antipideen. Ons geweten mag niet stoppen bij de grens. Dat Afrikaanse jongeren in Libië als slaaf worden verhandeld, is het rechtstreeks gevolg van het Europese migratiebeleid, schrijft men vol eerste gas aan heren, uw aandacht voor Kisa Magendane. Dank u wel. Ik wil schrijven aanleiding van een reportage die CNN uitzond, omdat als Afrikaanse jongeren als slaven slaven behandeld, werden in Libanon. Um, we gaan meteen, in Libië, excuseer, We gaan het daar zo meteen heel uh, uitgebreid over hebben. Maar misschien even om u zelf te situeren. U bent in Nederland sinds 2007, als ik dat goed heb. Hè? Want u bent als vluchteling uh, naar Nederland gekomen. Klopt. Waar kwam u vandaan? Ik kwam uit uh, Tanzania, een vluchtelingkamp. Uh, ik kom oorspronkelijk uit uh, Oost Congo. Ik heb daar de oorlog uh, gevlucht. Uh, voor mensen die dat niet weten, uh, na, uh, het is uh, laat. Het is een heel ingewikkeld oorlog met heel veel betrokken partijen. Uh, met uh, meer dan 6 miljoen doden. Rechtstreeks daaraan verbonden. Dus ja, de mensen geven daar de oorlog naar de Tweede Wereldoorlog. Over compassie, u heeft het ook over geweten. Wij moeten geweten, wij moeten eigenlijk een medemenselijkheid hebben. Um, ze zeggen: de staat uh, hoort zijn burgers te beschermen. Omgekeerd, burgers kunnen, moeten hun uitzoeken in hun eigen staat. Ik volg u als u zegt: uh, ja, maar ons geweten, onze medemenselijkheid, uh, hoort de meetlat te zijn, de richting te zijn. Wie betaalt het geweten en de medemenselijkheid? Ja. Is dan een moeilijke vraag? Ik wou dat ik een theoloog was of een geestelijke. Maar ik, ik, ik kan alleen maar vanuit mijn ervaring spreken. En ook met mijn vraag van Scheip, die ik noemde. En, en vaker is er een mogelijkheid om te ontsnappen uit die vastgestelde hokjes. En vanuit mijn perspectief zijn er twee dimensies. De eerste is, als we dat geweten scherp willen houden, dat is een realistische dimensie. Namelijk, er komen twee miljarden mensen in Afrika, bijvoorbeeld. Dus we kunnen alarmistisch anticonceptiepillen uh, gaan gooien, maar het gaat niet helpen, want we verdienen bovendien nog zelf van die anticonceptiepillen. Ze worden hier gefabriceerd, dus eigenlijk geld verdienen. Achter de rug van Afrikaanse vrouwen. Op. Dus kennelijk zouden wij nog iets meer moeten doen. En van dat, dat is dan eigen belang. In ons eigen belang. En aan nog beter verderzijdse belang moeten wij dus ook menselijk kapitaal van Afrika zien. Het is een economische concept. Dus er komen heel veel mensen. Er zijn ontzettend veel uitdagingen voor het klimaat. Maar misschien ook heel veel kansen. In 2050 heb je nog steeds meer mensen in Europa. dan vierkante kilometer dan Afrika. En toch hebben wij in Nederland anoniem bevolkingsexplosie, overbevolking als, als uh, gangbare begrippen gemaakt. Wat eigenlijk aan de som is: hè. Europa is overbevolkt en niet Afrika. Maar daar zit onze angst in, en Die angst is doorvertaald. Eigenlijk een angst houden wij onze zorg, eh, verzorgingsstaat over uit. En die angst komt dus door die grens. Eh, die grens heeft allerlei pragmatische doelen. Je kan niet zomaar op mijn baard komen. Dat is mijn privé eh, dus je moet altijd een grens hebben. Je hebt een deur bij een huis. Maar ik, ik denk ja. dat we soms zijn ontspoord. Dat we die grenzen heilig zijn gaan verklaren. Omdat, de omdat we zijn vergeten dat ze puur een functie dienen en niet als doel op zich. En ik denk dat de angst, uh, je moet denken aan George Orwell. Uh, alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijk. Volgens mij is dat wat hier zich afspeelt. Want als Bokestijn zegt, we moeten aan die Jij denkt van, misschien zijn die Afrikanen morgen aan de beurt. En dan zullen zij ons net zo onrechtvaardig behandelen. En ik denk van, nou ga dan voorbij aan die angst. En vers niet de domine die allerlei doemscenarios uh, verkondigt, maar vers een echte Nederlandse kopman die denkt in eigen belang. En als het goed is, in het belang.